Mogelijk gemaakt door Coodlife.nl, Scheveningen Nieuws en Wielo Onderhoudsbedrijf. Goedemorgen allemaal! Welkom in Slagaren, dit is de kermiskerkel van Nederland. We gaan even kijken wat er allemaal staat. In 1963 is attractiepark Slagaren ontstaan. Henk Boom bouwde op een stuk grond 24 huisjes met een extra attractie. Een echte Shetlands pony die een wagen trok waardoor je door de buurt heen kon rijden. Toen de tijd waren Shetland ponies nog helemaal niet zoveel in Nederland, dat was vrij uniek en daardoor is dit ook een succes geworden. Het eerste naam van het attractiepark was ook Zetlands Ponypark Slagaren. Al snel bouwde hij nieuwe huisjes erbij en werd er een grote speeltuin aangelegd voor dagjesbezoekers. Ook werd al snel de naam afgekort naar Ponypark Slagaren. Eigenlijk heet het pas sinds 2008 Attractiepark Slagharen. Het attractiepark is sinds 2011 niet meer in handen van de familie Benboven. Het is jammer dat als ze nog één jaar doorgedraaid hadden, dan hadden ze 50 jaar kunnen vieren met Slagaren, Maar het Spaanse pretparkengroep... Parques Rhinidus heeft het park overgenomen dat ook Moviepark en Mobialand in zijn bezit heeft. De eerste attracties van het park waren de Enterprise in 1977, de ski lift in 1976, lachspiegels, het zwembad uiteraard, de speeltuin, Apollo, waterorgel. Sommige attracties zijn alweer verwijderd. Slagari is eigenlijk een kermiskerkel. Het park heeft heel veel attracties staan. Er is de laatste jaar ook heel veel verwijderd. Maar er is ook de laatste jaren veel aan teeming gedaan. Vroeger was het echt wel alles in kermensstel, maar tegenwoordig hebben ze ook planten en bomen tussendoor geplaatst. En is het een beetje een wild park geworden. Dat is wel de stel waar Slaghazin nu begint. Ook heeft het park een aantal parades erbij gekregen, zoals de SBS6-parade het bekendste van is. Maar ze hebben ook nog in de de lichtjesparade. Kortom, het is een volwaardig pretpark geworden. En dit wordt ons speelterrein van vandaag. De Mijntrein 8baan verving in 2001 de oude Keverbaan. Dat was een dubbele 8 in de lieve heersbeestjes zoals de Kikker 8baan in Duinruil. De Mijntrein 8baan is een voorkomen junior coaster in western stijl, uiteraard. De baan is 13 meter hoog, 335 meter lang en rijdt maximaal 46 kilometer per uur. Ja. Hij zit toch goed weer, denk je niet? Een mijn met een belletje waarin waar je altijd helemaal gek voor wordt. Maar dan gaan we op de eerste bocht. lijkt de bocht best lekker hoor. Hier komt toch de keverbaan, niks vervangen voor deze achtbaan. Ja, je strijkt hem ook en de remmen. En ja, dat was hem weer. De rift zo wat is geopend in 1992. Eerder stond deze baan gewoon nog helemaal op de tegels en later is er een meer omheen gebouwd en zijn er wat bomen omheen geplaatst, waardoor het nu wat meer lijkt op een westernachtig gebied. We zijn eigenlijk gewend om dagen te komen dat het rustig is. Het is dus veel te druk. Je ziet ook goed dat de crisis is in Nederland. Vroeger lagen de euro's en de 2 euro's in en tegenwoordig liggen er nog maar centjes in. Sommige delen zelfs helemaal niks. De hele baan wordt door één pot aangedreven. Je onder de grote valdoor gaat. Naar het station buitenom. Onder de kleine bal door. Achter. En uiteindelijk zie je onder de grote lichtdeel. Hier kun je onder een grote kopen. Nou, daar gaan we dan, de wildwaterbaan. Met twee vrienden die ergens van elkaar houden. Varen, gaan, over de zee. Nou, dan gaan we rennen. Wow, oh, lekker! Oeh, is wat verkort kort opgesteld hier. Oeh, wat is dat? Wat is dat? Je heeft ook nog een test maar de je bij? Maar ja, we gaan, dan heb ik hier weinig beperkingen. Dus die kunnen bouwen wat ze willen. Hier bovenin ligt geen water. Mac bouwt alles in water. Nou, daar gaan we voor de grote val. 1, 2, 3. en Water! Ja! Lekker! Heerlijk! Nou, had bij mij wat natte gemogen. Met het warme weer. Er zitten ook geen extra effecten bij. Jammer. Er liggen wel extra effecten, maar die staan niet ja. De Enterprise die lang op de slooplijst stond van Slagharen, maar omdat er veel weerstand kwam van hun fans, is deze attractie nog in een park. En gelukkig maar, want hij draait al sinds 1977 in een park en ze weten hoe niet hoe bijzonder deze Enterprise is. We worden doodgegooid met de Huus Enterprises, maar deze kop Enterprise is gewoon eigenlijk een uniek in zijn soort. Want je ziet ze bijna niet. Het bijzondere aan deze Zwartscope Enterprise is, is dat je moet gaan zitten en niet gaan liggen, zoals in de HUS-Enterprise. Ook gaan de dakjes open om in te stappen. Mooi systeem. Nou, zo'n apart rondje. is zwartkop jongens. De meest begeerde attractiebouwer van de wereld. Best in Fairwrites. En dan te bedenken dat ze deze willen gaan slopen. Zijn we eigenlijk goed bij een in slaan? Voor de oude rustmolen, maar daar hebben ze nou een speeltuin wel gemaakt. Vergroot en verklein. Hier is vroeger de Ocean of Darkness, een soort spookhuis, maar die is dus verwijderd voor deze minicars. die eigenlijk heel groot is opgezet. Ik ben nog pas met de riem, kijk dat dan! Eigenlijk is het gewoon een verkeerspark die is gespakt en die is ook gezakt. net verkeerd Assen zo de schoen jongen rijden pop ach, plus die vrouw ook te mee spelen De Dommelmolen die heel goed opgeknapt is naar nou een Jules Verne stijl. ziet er vrij netjes uit. En ook dit is nieuw, dit zijn de Mega Mindy fietsjes zoals Plopsaland die heeft. Die heeft ze een beetje geïntroduceerd. Daar ontzettend populair geworden meerdere parkerhuisen nu dit ook bouwen. Niet alle nieuwe attracties zijn al klaar. Deze kleine schommelboot voor kinderen. Daar zijn ze nog mee aan het werk. Wat verder opvalt aan stuk van het park is dat de traanboot hier verwijderd is. Die staat er niet meer. Nog een nieuwe attractie, de Expedition Nautilus, waar nog de oude delen van de Ocean of Darkness in verwerkt zijn, zoals hier dat bolletje waar je vroeger in zat. En hier twee van die halve bollen gebruikt zijn, zoals zat je vroeger in een spookhuis. En zo beschermen je dat het nu tegen water worden ontspuit. De merkmolen van het park, wat wordt zeiknat hier, een soort splash battle, maar dan in het rond. Maar ook de omgeving kan flink geraakt worden. Leuk ding voor warme dagen zoals nu, maar blijft toch even op afstand staan als je het erg Maar het publiek kan zich ook verweren, die kan terugspuiten met kanon aan de zijkant, zoals ook een splash battle heeft. Maar dit is dan wel een eerlijk gevecht. Arab meer doen aan teaming, zo te zien. Ze hebben zelfs een personeel en apenpakken gezet. De polyp is een Monster 2 van Schwarzkopf. Schwarzkopf heeft een hele serie monsters gebouwd. Iedereen kent natuurlijk de Monster 3 van de kermis. Zoals bijvoorbeeld de power polyp van Vertedonk, Maar ook in Duitsland reizen vele van deze monsters rond. Zoals Octopusie die kraken en Big Monster. Echter, heeft voor die tijd Schwarzkopf ook de Monster 2 uitgebracht. Dit waren monsters zoals deze, zoals hier in slagaren. Maar ook zoals Hofman die nog heeft en Zinneker. Daarvoor bracht Zwartskopf de monster uit. Dat is zeg maar de monster 1. De monster 2 is een zeer fijne polyp die lekker soepel draait en je zo een spin krijgt. Zoals ik hier zal demonstreren. Nou, dan gaan we spullen wegen. Schip naar de molen. Waar je goed kan spinnen. Dat zullen we eens even doen. Even naar voren, naar achteren. ja gewoon een simpele poliep gewoon een extreme ride. lekker hoor. Nou, deze poliepen zijn heel makkelijk in de spin te krijgen dan die drie, want die drie lopen recht. Deze schuin af, waardoor die sneller in de spin gaat. Misselijk, nee, niet bepaald. Gewoon niet zo snel misselijk. Uitstappen maar. De vrije valtoren van 40 meter hoog gebouwd door Fabrik Hij kan 12 mensen per rit meenemen en dan wordt één keer omhoog gerezen en je laat ze één keer vallen. Het is een complete vrije val en geen yo-yo effect zoals de power tower dat heeft. Het is klik en los. Dan ga je gewoon tak en los. Nou, dan ga je spanning opbouwen. Dan wachten we even een paar seconden. Nou, geintje. 1, 2, 3. Nu. Nee? Leuk ding. Nou, eens even wachten nog. Nou, nu ongeveer. Nog niet. Nou. nou, daar gaan we dan. En dan zijn we alweer beneden. Dat was de freefall. En? Parkingbijen. Vanaf hier ongeveer 10 meter vanaf de grond. starten de rem al. Ze dus krijgen al zoiets van 20 meter zijn. De laatste 5 meter is echt gewoon uitlopen. Dit is nog eens een uniek ding. Vroeger waren er twee van dit soort bollen in het park. Maar niet als zweef. Dit waren transportabele attracties die bedoeld waren voor op de kermis. Maar ik geloof dat het nooit eentje gereisd heeft. Of misschien net aan één seizoen. In de originele versie moest je zitten in een capsule. De capsule hees je omhoog via een van de dikke palen. Waarna je als een reuzenrad ronddraaide. De capsule's met die palen draaiden vervolgens net als de zweefmolen om de Apollo heen. Je krijgt een beetje het heksentans gevoel, Maar dan... Niet zo snel en niet zo heftig. Eerst was er één Apollo in een park, maar later werd er tweede bijgebouwd. Niet veel later werd er tweede omgebouwd tot zweefmolen. En in 1979 stonden twee van deze bollen in een park. Een aantal jaar later is een van de Apollo's verkocht naar een pretpark in Engeland, waar hij nog steeds draait of niet draait. Ik heb eigenlijk geen idee. Dit is trouwens wel een van de weinige zwart die niet goed verkocht werden. Hier zie je nog goed de zeppelin staan en de twee Apollo's. Eén is verkocht naar Engeland. En dan zie je ook dat daar nog de capsules aan zaten. Over de hele Main Street hangt een skilift met 62 stoeltjes. Deze dingen worden normaal gebruikt in de bergen. Maar hij staat al sinds 1976 hier in een park. De lift is amper 11,8 meter hoog om precies te zijn. Ik moet zeggen ik vind het een aparte attractiekeuze. Ja. Aan de baan, als je er veel schoft, trek je er ook nog vanaf. Let op, op te verspieren, dit leidt tot agressie. Als ik in het beter zeg, dit leidt tot verwijdering van het park. Er is geen ander preppark dat er een skilift heeft staan, dat ik ken. Alleen Plopsaco heeft er eentje, maar dat is meer om de berg op te gaan. Die stond erover de er over dat het preppark was. Het is zeker op dat te zitten in de maar ja, een beetje het systeem aan lopen. dus is toch een pokker, lopen van attractie naar attractie. Want hier in deze straat staat vrijweilen, dat de Sky Tower, dat het Reuzenrad. Maar dat is niet zoveel. Het is ook het achterste gedeelte van het park. Dit deel van het park ligt ook de dichtste bij Slagharen zelf. Want achter die molen is Slagharen Centrum eigenlijk al. Dit park staat echt wel dicht op het, op het dorp. Hier wordt de kabel gespannen. we wat betonblokken. En zo wordt de kabel op spanning gehouden. Zo dat lijkt me nog extra gewicht nodig. Een paar bakstenen erop gelegd. Er zijn ook nog gondels, maar waarvoor die zijn, geen idee. Die kun je er ook op hangen. Voor artiesten zijn. eigenlijk ben ik er nog nooit geweest. die molen die staat hier al van 1859. geen idee wat het is. we gaan eens even kijken. hier wonen Randy en Rosie. nou wat leuk he. maar nou, dan kan je in de molen kijken. Nou, zo te zien zijn ze niet thuis. die zijn met de Warenweg weg. die zijn we net tegengekomen. die wasberen. I love that as well. Is oh, that the sort De Thunderloop, die vroeger nog gewoon Looping Star heette, kwam vanaf de kermis af en is in 1979 in het park gebouwd. Het is een schitterend baantje van 24,5 meter hoog en 592 meter lang. De maximale snelheid is 77 km per uur en dit baantje is gewoon nostalgieer puur sam. Allemaal zijn ze nostalgie, alleen deze is wel heel erg nostalgie. Dit soort banen hebben vaker, zeker in Duitsland, over de kermis heen gereisd. Engeland schijnt er nog eentje te reizen. Het is jammer dat stel niet meer naar Loopingstar is, maar naar Thunderloop. Waardoor er nu dus geen originele treinen meer op rijden, maar een ja, trein in de vorm van een trein. Logische zin. We gaan een rondje maken. Opvallend is dat er bij de kinderhouder hartstikke druk is en hier je zo door kan lopen. veel jonge jeugd nee, blijft, ja. dit is banen we een rij aparte heel. kijk dat is de liftbeel die loopt al in het station en die dingen daar haakt het treintje vast en wordt hij zo naar boven gesteekt laat het ook doorlopen dat het treintje helemaal boven is en losgelaten wordt nu dus Deze achtbaan is hoe je vast zit, alleen slechts met een labar, zoals het heet. één beugeltje, omdat je toch een looping doorgaat, maar dat is voldoende. Welkom allemaal op de Zwartskop Looping Star, een klassieke van de kermis die jaren geleden hier in het park gebouwd is. Daar is slechts dus één enkele looping, maar zoals Zwartskop uit schitterende bochten. Dus we gaan hem dadelijk meemaken. Deze baan heeft zijn remmen niet aan de onderkant van de rail zitten, maar aan de zijkanten. Daarom wordt hij geremd. De Piraat is een originele HUS schommelboot. Die al sinds 1997 in het park staat. Hij is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het bootje van Drievliet. Dat is namelijk ook een HUS schommelboot. Een waterspeelplaatsje. Tomahawk is een hustroïka die sinds heel lang al in het park aanwezig is. Echter was hij vroeger nog een kermistijl, maar hij is alles maar meer en meer uitgekleed tot wat het nu is. Als je dit zo bekijkt dan lijkt het ontzettend op dat het van de Condor precies dezelfde bouw. Alleen de gondels zijn juist net iets anders. En hij is anders bevestigd. Want het is een Trojka. Nou, hoe koud kun je een Trojka krijgen? Dus laat dat maar een slag gaan even. Er zit echt helemaal niets op. Nou, welkom in de Trojka. Het is een heerlijke machine het te doen, altijd. Maar we gaan eens even lekker uitwaaien hier. Die zijn al, allemaal wel goed. Die zijn lekker lang, niet al te lang, maar ook niet heel erg kort zoals in andere parken. Een skytown naast een reuzenrad en hier staat weer een reuzenrad in het park. Waarom ze dat nou gedaan hebben? Geen flauw idee. Er staat een een kapel midden in het park. Godverdomme wat mooi hier jongens. Wild Wild West Adventure, Wat tegenwoordig de enigste dark ride is van het park. Vroeger had je natuurlijk nog de Ocean of Darkness, maar dat was meer een spookhuis waar je onder water reed in een soort duikershelm, wat nu gebruikt is voor de Nautilus. Het is een vrij aparte dark ride omdat je een ronde bootje ziet, maar deze attractie is gebouwd door neck Rides. De poppen in de dark ride zijn gebouwd door Heimo, en de lengte van de baan is mij niet bekend, maar het is nog best een rij lange ronde die je waard. We gaan hem maar al eens doen. The Wild West Adventure. enige de Dark Ride van het park. Hier is de ingang. Nou, daar gaan we. In een soort wil waterbaan. Ja, een soort. Gelijk klopt. Ik heb twee apen aan boord. Die sporen niet helemaal. Ik zeg maar die Jostie Band. Dat bedoel ik. De baal vanaf die was is mij totaal niet duidelijk. We staan hier een beer. En daar liggen een lijkt. En ook geen lijken, dan liggen we botten. dat dit in Nederland mag. Nou, ik daar geen problemen mee. Maar het is nogal aan hier in dit land. Op de regels. Het is wel best een flink flammeteuk wordt er vandaag. Het krijgt een soort heel waterbaan en tekst. Er zijn twee watervallen op ja. de baan. Maar het wordt best knap van wordt. Ja, je smeekt. precies bedoeld, dat heb ik niet. En dan kan wat Indianen tegen Het is letterlijk een dark rijden naar een strijkonker. Zo de diesels en de Indianen. Nog een lelijk opperhoofd. En dan een Indianen. En dan tenslotte de cavalerie die alle Indianen doodschiet. Oh, wat well, wat water hier omhoog ook minimaal er zouden wel mensen wat meer water effecten omhoog ik heb niet het idee dat dit altijd een dark ride geweest is Goudman, ga je goud zoeken? Kun je met een pannetje We gaan lopen zeven? En dan moet er goud in zitten. Oh ja, Dat is het goud en ik ben een helbak in leveren. Voordat je gewonnen hebt. Hey, oh. Ja, je dit inleveren krijg je ook een medaille. <laughs> Meer park hebben dit soort dingen staan. Maar ik heb eigenlijk nog nooit gedaan. De Eagle is een huge condor. Feitelijk is dit gewoon een calypso die op 20 meter hoogte zweeft. Ook deze carousel komt van de kermis af, maar helaas zijn dit soort molens niet op de kermis rendabel. Er zitten nogal wat kabeltjes in de raken. Dan, Marie. De machine is ook op te doen Whitewater is een glijbaan van Van Egdom hier in het park van 32 meter lang met een paar waves erin. Het is een zeer natte baan die eigenlijk niet te vergelijken is met bijvoorbeeld de glijbanenbrigade in Driedvliet of de Harikira in Toverland. Deze twee banen van Driedvliet en Toverland zijn vrij droog als je die vergelijkt met dit baantje hier in Slagaren. Deze Whitewater is zeer nat. Van echt ons speelgoed en glijbaan. Slep af als Chinees, alles gaat door het luikje heen. Zoals we hier nog hebben. Het bergbad is het zwembad van Slagaren met een kleine glijbaan en eruit een 25 meter badje. Als je denkt aan Slagharen, dan denk je eigenlijk aan twee dingen. Je denkt aan de grote Apollo-zweefmolen, maar de andere is toch wel de trouwboot. En natuurlijk moet ik even de Looping Star niet vergeten. De trouwboot stond in 1984 voor het eerst in een park. Echter is deze sinds 2013 verplaatst op de plaats naar de Zoomka. Het schip heeft zo rond 30 jaar op dezelfde locatie gestaan. Maar nu de nieuwe mensen aan het stuur zijn, worden er ook dingen weer veranderd. Dus vandaar dat hij ook verplaatst is. Sinds jaar en dag stond hij voor in het park, maar nu is hij verplaatst op de plaats van die Swimka 8 in het park. Ook heet hij tegenwoordig de Flying Cloud. De heet traanboot. Oh. Dit is een Webermolen en een Huus. Heel veel mensen denken dat dit nagebouwd is van de Ranger. Echter is dat niet waar. Weber was als eerste met de traumboot en later kwam Huus pas met de Ranger. Dit komt omdat Weber overgenomen is een Rus en daardoor deze schepen ook gebouwd zijn. Echt had Huus veel meer succes met de Ranger dan Weber met deze Traumboot. En daar gaat hij dan de leuboom. Ik kon de Zurpra niet mijn camera meenemen. Ik kon helaas geen onrijd video maken. Vroeger zat er een heel groot cel om dat ding heen. Toen was hij echt prachtig afgewerkt. Maar hij is al sinds jaren een dag en dag vanaf. En sindsdien is hij ook niet meer zo mooi als vroeger. Zo zag het schip er vroeger uit: prachtige zijden erop. Duitsland heeft twee van dit soort modus gekend. Meijer had er een en Keizer had er een op de Duitse kermissen gereisd, ongeveer een paar seizoenen lang, en toen zijn ze verkocht alle twee naar Mexico. Daar draaien deze mooie nog steeds in het pretpark. Een foto's van het park. Ik denk dat de Looping stone, nog wel netjes eruit zag. Cool. Hier is er toen uit. Kijk, toen heb Daar is een scherm, laat Ja, zien. Daar hebben we ook weer ander op films van. Spookhuis, Trojka, de Enterprise. Ja, Nog volledig een kerminstel. Apollo, eentje. Dat was de tweede nog niet. <laughs> Zeppelin. Ziet je ook te kijken, met de... Er stond nog het oude zierabijtje, de dubbele 8. Uiteraard was er toen nog het zwembad. En een klein reuzenretje. Wat verder opvalt is dat achter het park. Toen nog helemaal niks was. Alleen de molen. En daar liep toen wel al de ski naartoe. naartoe. Nou, een klein stukje geschiedenis van Slagharen. En ze hebben hier nog een waterorgel. Nou. Ziet er nog netjes onderhouden uit hier? Het ziet er nog mensen, het is ongelooflijk. We zullen wel gaan starten. De rest van het park is niet zo perfect onderhouden, maar deze waterorgel ziet er nog heel goed uit. Ik heb ook het idee dat hij nog zelfs vernieuwd is. monorail is een zwartkoffer monorail, zoals Fantasialand en Bobbialand die ook hebben. De attractie heeft twee stations: vooraan het park, waar de skilift toevallig ook stopt, en achteraan het park, bij het Waterorgel, waar ongeveer de skilift ook stopt. Qua transportmogelijkheden heb je in Slagaren geen tekort. Echter, alleen dan in het midden van het park, daar stopt helemaal niets. Het zou mij geen overbodige luxe lijken om daar een monorail station te bouwen. Hier staat nog de andere monorail. En dan verderop staat er nog eentje. Dit is dus meteen dat onderhoudsplaats en de loods van de monorail. Reservebandjes voor de pleiw Ja, we Tower was de oude zeppelin die over de nederlandse kermissen reisde hij was 30 meter hoog en rondom de paal vlogen dus zeppelins de attractie is in 1999 omgebouwd en tegenover het reuzenrad teruggeplaatst in het park in het midden de oude zeppelin ook over de kermissen heen gereisd hier in nederland tegenwoordig is dat de sky tower Plaatsen ze hier plaatsen dan de sky tower hier staat het reuzenrad. Een beetje een rare keuze. Sowieso is het park een beetje rommelig opgezet. Attractie aan attractie. Er is al groen tussen geplant. Maar het is niet dat je zegt echt je, van het. Het reuzenrad is wederom een zwartskopf attractie hier in Slagaren. Ze hebben nogal veel van dit merk staan. Het rad is 50 meter hoog. En het bijzondere aan dit rat is dat er niet zo heel veel zijn. Het Rad is ook al in 1979 naar het park toegekomen. En sindsdien draait hij daar nu zijn rondjes. Nou, het heeft lang geduurd hoor. Het was erg mooi. Maar het gaat uiteindelijk regenen. Altijd als het naar een Park gaat, gaat het regenen namelijk. Er is nog een report voorbij. gekomen van komen naar pretparken waar geen regen was. Alle reviews hebben tot nu toe regen. Goh, in de regen hebben we toch meer weg van een wasmachine dan de Enterprise. We hebben helemaal regen joh. Nou, het is jammer dat het dachten een beetje in het water gevallen is, omdat dat we toch veel plezier gehad hier in het park. Het zijn toch leuke oude kermisattracties. Zeker voor Maas kermis kermis zijn het ideaal om te doen. We gaan naar volgende park! Hoia. Oh ja, deel een like die video even. Dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Koetlife.nl, Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf.